Van de shadow, zelf van de chaos. Ja. Hebben ze zin in? Nee nee. nee, nee. je gaat bijvoorbeeld al niet meedoen. Nee. Als er niet iets zinnigs gaat gebeuren, dan pak ik zo rustig mijn spullen, gaat jou. Gardeer, zo. Ik kan allemaal kut worden van je. Ja, oké. Okay. Ik had je echt een klapje backgeven, ze tegen mij gezegd. Ja? Je zoekt de grenzen op om maar weggestuurd te worden, dat we het zat zijn. We can be warriors. Laat me niet alleen, maar rot alsjeblieft op. Maar is zou niet gewoon beter als ik mijn stoel. Nee, juist niet. Dit is het moment dat je begint. Hey, hey, hey, up, hey, je kan meer dan je denkt. Hoe kwetsbaarder je opstelt, hoe sterk je daar eigenlijk van wordt. Kies er zelf voor om de moeilijke weg te nemen. Huh? Elke opdracht is kut. Dit is kut, dat is kut. Nou gaan we gewoon een keer opdracht uitvoeren. Wat je nodig hebt, is geloven in jezelf. Het zit in jou. mag je focussen op je toekomst.